Hi, wil jij hoogbegaafde kinderen in jouw klas beter leren begeleiden, zodat ze goed heel hun recht komen en beter in hun vel komen te zitten? Kom dan naar de opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs. Binnen onze opleidingsdagen krijg je een solide basis om goed met deze kinderen te kunnen gaan werken. En daarnaast mag je dus zelf gaan kiezen welke onderwerpen je interessant vindt, die je in kenniscolleges kunt gaan volgen. En wat ook kan, is dat je ze gewoon thuis online via ons kennisportal bekijkt. Binnen de opleiding leer je bijvoorbeeld hoe je deze kinderen kunt signaleren, hoe je beleid kunt opzetten voor je hele team, hoe je kunt compacten, verrijken, verdiepen. Dus het is heel breed. En alles wat je leert is meteen direct toepasbaar in de praktijk. Naast de opleidingsdagen neem je deel aan een intervisiegroep. Samen met collega's uit het land ga je een aantal opdrachten op die momenten bespreken of hetgeen dat je in de praktijk al hebt doorlopen met elkaar eens doornemen of elkaar hier en daar van hulp of feedback voorzien. Ben je geïnteresseerd geraakt in onze opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs? Neem dan gerust even contact met ons op of kijk even op de site voor meer informatie.